Uh, nou, ik heb een aantal jaar geleden een vreselijke vertraging opgelopen naar een vlucht uh, naar Cap via Lissabon. We zijn we ruim 12 uur gestrand op het airport. Dat was mijn slechtste vertraging ooit. We zijn echt ruim 12 uur lang uh, vertraagd geweest en de service op de terminal was uh, ook heel slecht. Jazeker, want ik heb al heel vaak vertragingen gehad. En ik heb ook al heel vaak via EU-claim geclaimd, Dus ik wist wel dat ik na drie uur vertraging kon claimen. Maar ja, dat neemt de pijn en de ellende niet weg. De allereerste keer uh, dat ik een vertraging opliep, uh, was ik er zo gefrustreerd van dat ik ben gaan googlen. En toen kwam ik op EU-claim terecht. En toen dacht ik van, weet je, ik ga het proberen. Ik heb niks meer te verliezen.